En bijna niemand van Makers van Kleur die ik ken. die niet een keer een inzicht heeft gehad. van waar de fuck doe ik het nog voor? Hoop jullie? Ja, ja. Oké. Okay. Ik ben Montje Rijmer, uh, Ik ben 32 en ik werk als commissioning editor bij Videoland. Dat betekent dat ik eigenlijk uh, schrijvers en makers begeleid bij het maken van series. Ik ben op zoek naar Samira. Het is met een A. Samira. Dacht dat wij het anders zouden doen. lijkt je moeders wel. Je bent zwanger. Ik ben Pieter Bart Korthuis. Ik ben scenario schrijver en regisseur. Je zou die lijnen veel meer kunnen onderverdelen in um, verpleegsterslijn, een stewardessenlijn, SM-lijn. Maar Lissaleman wil je even je grote mond houden. Hey, ik ben er. Je moet me vertrouwen. Oké, okay. ik wil je vertellen wat we gaan doen vandaag. Uh, op tv en in films is het nog steeds niet een gelijk speelveld tussen mensen van kleur en witte mensen. Daar gaan we het vandaag over hebben. En Je hebt een fragment meegenomen. En ik ben benieuwd naar jullie perspectieven op het fragment. En hopelijk kunnen jullie dingen van elkaar leren en kunnen wij daar ook van leren. Leuk. Zo. Hoi. Hoi. Ja, ik heb een uh, fragment uitgekozen om uh, uh, hier te laten zien. Uh, het is van de film Meskina, die mm -hmm. vorig uh, jaar is uitgekomen. Uh, dus laten we even gaan kijken. Top. En op deze dag begon mijn sprookje. Het sprookje van Leila. De 30-jarige prinses. Met pleinvrees. Wacht, dat moet ik even uitleggen. Pleinvrees, ook wel agorafobie genoemd. Angst voor plaatsen of situaties waaruit ontsnappen moeilijk of gênant is en waarin geen hulp beschikbaar is als er paniekachtige symptomen optreden. Ik zei daar dat ik nog wel nemen met ik heb gehoord dat ze nooit buiten komt. Ik heb gehoord dat ze zo slecht kookt als haar moeder. Ik heb gehoord dat ze een bruidegom gaat halen uit Marokko. Ik heb gehoord dat ze scheur bij haar is gedaan. Ik heb gehoord dat ze lesbisch is. Ik heb gehoord dat niemand haar nog wil. Oh ja, ze is ook al dertig of zo, toch? Meskina. Ik kende de film Meskina, heb ik niet gezien. Waarschijnlijk vorig jaar was ik met Dirty Lines bezig. Dus toen is ze ongeveer de hele Nederlands cinema aan me voorbij getrokken... zonder dat ik er kennis van nam. Maar ontzettend, ontzettend leuke stijl. Het valt mij altijd op bij uh, films of series die zich in, het, uh, in de marokkaanse gemeenschap afspelen, dat daar een soort comedy is die, uh, die, die veel snappier en uh, veel leuker is eigenlijk dan de, he, de, de wat Nederlands geaarde de nuchtere... nuchtere comedy. Ja. Ja. Waarom nou, had je dat fragment meegenomen? Nou, eigenlijk exact voor deze reden, uh, omdat ik dus juist dat, dat snappier en dat, dat, dat uh, ja, ook wat luchtiger, wat positiever ook. Um, uh, dat vind ik heel erg eigen aan, aan, aan mensen van kleur en hoe zij maken. Dus um, wat ik zo fijn vind aan dit fragment ook, is dat het uh, gaat over universele dingen. Dus, zeg maar, iedereen herkent pleinvrees, iedereen kent de druk van de maatschappij om, uh, om de gezinnen door te, te stichten. Maar uh, tegelijkertijd is het zo geankerd in de Marokkaanse cultuur en zo geankerd in dat perspectief. Uh. Um, ja, ik zat gewoon klappend op de bank eigenlijk. Dat ik dacht van, oh wauw, die twee dingen zo goed samenbrengen. Dat is echt uh, een feest om te zien. Ja. leuk zeg. Ja. Ja. Maar jij schrijft zelf ook mee aan Sina. Is ja. dat voor... Hoe... hoe... Hoe, uh, doe jij research, hoe werk je in, in de Marokkaanse... Ja, want jij bent, kent ook de Marokkaanse cultuur niet van origine. Nee, helemaal niet zelfs. Het is denk ik dan wel fijn dat ik ook een persoon van kleur ben. Mm -hmm. um, maar ook een soort van automatisme, weet wat ik niet weet. Dus uh, ik laat heel graag het woord aan de, aan de Marokkaanse vrouwen in de room uh, om mij te vertellen van, nee, hey, dit gaat zo of, of zo, dat zouden we nooit doen. Het is wel goed dat je zegt dat je weet wat je niet weet. Want... Ik denk, een deel van het probleem, hè, dat heel veel films en series vaak te wit zijn... is dat heel veel mensen zich niet beseffen dat ze een heleboel niet weten. Juist. En ik denk dat dat ook heel lang de blinde vlek is geweest... waar, hè, toen ik mijn carrière begon in 2000, uh, denk ik... Je, je dacht er niet over na, nee. uh, over dit soort thema's. En, uh, of dat Nou, ik moet het eigenlijk corrigeren, want dat is ook weer niet helemaal waar. <laughs> Zit ik te denken... He, want, uh, toen ik bijvoorbeeld Keizer en de Boer advocaten schreef... toen was ik wel, wilde ik wel zaken verzinnen die zich in de maatschappij afspeelden. Dus kom je ook zaken tegen die zich in de Marokkaanse gemeenschap afspeelden. Maar stond er dan bijvoorbeeld niet bij stil... dat in dat hele advocatenkantoor gewoon niemand van kleur rondliep. He, de, vervolgens heeft zoiets langere tijd nodig. Maar ik weet wel, toen ik gevraagd werd um, om, om vechtershart uh, aan mee te schrijven het mooie was van uh, de, de, vecht, de kickboxcultuur... dat iedereen op een normale manier met elkaar omging. Omdat, hè, zoals daar dan een beetje op zijn Amsterdams gezegd... Van, hè, een klap van een zwart iemand komt even hard aan... als een klap van een wit iemand... But, ik, ik weet nog ja. dat het uitkwam, en ik dacht echt van... oh my god, dit kan gewoon. <laughs> ze hebben dit gewoon gedaan. <laughs> ja, nee, ja er, er is discussie, weet ik, geweest... dat uh, Werner Kolf en Emanuele Gieves die uh, spelen een, een echtpaar in de, in de serie. En ik weet dat daar discussie over geweest is van... He, jaag je je kijker, let, letterlijk, jaag yeah. je daar dan geen kijkers mee weg? Ja. Yeah. Echt denk ik, oeh... Het is een hele foute discussie. Dus nee, doordrukken en gewoon: dit is wat er dit is, wat het is. Dit is wat het is. Dit moeten wij doen. En hoe denk jij dat de stand van zaken nu is in de filmwereld? Denk je dat we gegroeid zijn sinds Vechterhard? Ja, ik denk, ik denk. Je ziet dat er steeds meer acteurs met een diverse achtergrond opstaan. Wat het ook makkelijker maakt voor, uh, voor ons als schrijvers. Om, ja. Je weet gewoon, je kan het schrijven. Want er zijn mensen die het ook kunnen spelen. Dus ik denk dat we er zeker wel stappen ze hebben gemaakt in het op het agenda zetten. Mm -hmm. Iedereen, denk ik, wil nu diversiteit. Uh, maar welke diversiteit is nog echt wel een, een probleem, volgens mij. Ja. Uh, ik was hiervoor scenarist. en um, ja, Kleur is voor mij gewoon onderdeel van de wereld die ik schrijf. Zeg maar. ik, de helft van de tijd doe ik dat niet eens meer bewust. Uh, maar ik werd op een gegeven moment zo moe van de weerstand die dat opriep. En, en, de... en, en is, dat, is dat dan weerstand bijvoorbeeld bij, bij omroepen? Of waar, waar voel je Alle weerstand lagen. dan? Alle lagen. Dus als je de omroep mee hebt, dan is er wel een regisseur die de moeite mee heeft. Als je de regisseur mee hebt, is er wel een productiepersoon die de moeite mee heeft. Als... Nou ja. Er is altijd wel een puntje dat uit het niets een probleem blijkt te zijn. Um, en van dat gevecht werd ik heel erg moe. Dus ik heb me daar wel echt van teruggetrokken eventjes. Ja. Ja. Ja, daar, daar schrik ik van. Dat is, dat is eigenlijk teleurstellend. Want je hebt... Hey, we zijn het gesprek ook begonnen met het gevoel van... Hè, het, gaat, het gaat beter. Maar eigenlijk heb jij gewoon een best wel drastische uh, carrière-switch gemaakt... omdat je de strijd gewoon te vermoeiend vindt. Ja, ja ik, kijk, ik probeer ook het positief te benaderen, zeg maar... Ze, sector breed, zeker hoe begon tien jaar geleden, hebben we een wereld gewonnen. Dus dat vier ik nog steeds elke dag. Maar voor mij is het echt heel belangrijk dat de veranderingen die we maken... en de, um, de, de diversiteit die we doen en de representatie die we doen... dat die bijdragen aan een betere wereld. En ik geloof oprecht dat karikaturen, stereotypes zoals die bestaan... in een hele, hele brede zin, um, dat die alleen maar bijdragen aan racisme. Dat die alleen maar bijdragen aan ongelijkheid. Dus um, ik ben heel kritisch, eigenlijk, soms te kritisch... Uh, op wat voor rollen uh, mensen van kleur, ook vrouwen, ook, mm -hmm. ook LHBT-personen, uh, wat die dan krijgen. Dus ik, ik neem geen genoeg met diversiteit. Ik wil dat de diversiteit positief is... en eigenlijk een, een authentiek verhaal vertelt. En daar, daar loop ik echt tegen heel veel weerstand op. Omdat het niet is wat mensen kennen. Mm. Bij couriers bijvoorbeeld um, wilde ik heel graag... dat um, de mannelijke hoofdpersoon en de vrouwelijke hoofdpersoon... Um, uh, dezelfde uh, donkerheid hadden als uh, aan elkaar. Dat klinkt misschien heel... Hoe bedoel je aan elkaar? Dus um, wat heel veel gebeurt bij zwarte uh, mensenkasten... is dat de man wordt donker gekast mm -hmm. en de vrouw wordt licht gekast. Oké. Okay. Als je kijkt naar het... Van uh, diversiteit dat we nu hebben in, in Nederland, zie je heel veel uh, lichtere zwarte vrouwen uh, met een, een grote afro, omdat dat het beeld is wat Nederlanders hebben van een zwarte vrouw. Ja. En op een gegeven moment, dat is positief, weet dus je wel, niks te nadeel van al die prachtige mensen die daar uh, nu rollen, die rollen voor krijgen. Um, maar als dat één beeld blijft, dan zit je weer vast in een nieuw stereotype. En wat ik heel graag wilde, is uh, colorism. Dus uh, de discriminatie op basis van hoe donker je huidskleur is. Uh, dat wilde ik tegengaan door niet weer te vervallen in donker man, lichtere vrouw. Maar ik wilde ook laten zien van er is een ander soort type zwarte vrouw die ook bestaat. In dit geval vonden we een, een, een de perfecte actrice voor de rol ook. Er was eigenlijk niet eens meer sprake van kleur. Uh, in uh, Jojo LeCocchi. En ik dacht, ja, jou zie ik elke dag in het leven en jou zie ik nooit op tv. Maar kom je nu in je rol als commissioner wel voldoende mensen tegen um, van kleur of uh, uh, met een diverse achtergrond waarvan je zegt, ja, hun, hun verhalen wil ik naar voren? Of... Of, of zijn die er te weinig? Uh, nee, er zijn, er zijn er te veel. Um... <laughs> te veel? <hoor. laughs> In de zin dat er heel veel mensen uh, uh, een serie maken... er zijn niet zoveel mensen die het kunnen maken. Ik denk dat het probleem echt is dat er nog een enorm gat zit. Dus, um, en zeker ook Vidulan probeert echt op een hoog niveau nu drama te gaan maken. Mm -hmm. En hoe hoger je niveau... Hoe... Minder risico je wil nemen uh, met je talent. Ja. Er zijn eigenlijk nog veel te weinig schrijvers die zoveel kansen hebben gehad dat ze een hoofdschrijverschap aankunnen. Ja. Dus ik zit heel erg met het probleem van: oh, ik heb al deze vette, toffe nieuwe makers. Ja. Uh, en ik heb heel weinig projecten die ik uh, hun kan bieden. Toen ik begon waren er heel veel wat ik lowbrow series uh, noem. Je had, nee, ja. je had Westenwind, je had 12 sterren, 13 ongelukken. Uh, ik ben groot geworden met Costa. En daardoor kon ik meters maken. En die meters die je kon maken maakten mij een betere schrijver. En, en nu zie ik dat het moet altijd of heel goed uh, of het moet heel... Dus je hebt een hele generatie die gewoon echt veel, veel te weinig meters hebben gemaakt. Dus... Ja, ik denk dat heel veel uh, makers van kleur en, en ook zeker publiek van kleur... Juist een beetje ontsnapping zoekt. Juist zegt van: oké, het hoeft niet allemaal weer de zoveelste trauma over hoe zwaar het is om zwart te zijn. Of hoe zwaar het is om Marokkaanse te zijn. We willen misschien. We willen gewoon lachen. En onszelf herkennen. En ik denk dat er op die manier ook minder ruimte is voor makers van kleur. Om dat te doen. Omdat iedereen op die kwalitatieve high-end vibes zit. En juist een beetje wordt neergekeken op wat ik deed met de webseries. Gewoon. Toffe shit voor een leuk publiek. Ja. En als je dus steeds uh, nee hoort... en als je dat ook vaker hoort dan je, je witte collega's... dan wordt dat heel heel zwaar. En dan wordt het ook niet meer leuk. Ik, ik ken bijna niemand van makers van kleur die ik ken... die niet een keer een inzinking heeft gehad van waar de fuck doe ik het nog voor? Mm. Uh, ik denk dat diversiteit zoveel complexer is dan alleen maar... oh, er is meer. Daarvoor is nog zoveel te winnen. En het is zoveel complexer dan alleen maar... oh, we kasten nu een zwart iemand in plaats van een wit iemand. Ik ben me altijd bewust geweest dat ik het makkelijker heb... als uh, een, een, een wat gevorderdere, witte, oude uh, schrijver. Um, maar het, het, het zien waar jij mee te kampen hebt... dat ik zoveel harder mee moet knokken... om te zorgen dat mensen zoals jij het niet opgeven... Um, en hoe, dat weet ik dan ook niet meteen, maar uh, dat neem ik wel mee. Dat, ik, dat is gewoon iets om over na te denken en waar we ons allemaal hard voor moeten maken. Zodat jij wel, hè, dat, dat jij toch wel op een dag weer wakker wordt en denkt... ik heb zo'n te gek idee en dat ga ik zelf doen. Ik uh, ben positief verrast <laughs> uh, eigenlijk. Ik uh, heb een best wel cynisch wereldbeeld gekregen door eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt. En wat ik heel erg fijn vind om te horen aan jou is dat je eigenlijk de stappen al zet. Dat je wel nadenkt over wat je niet weet. En... Ik denk dat het wel goed is om dit gesprek gaande te houden met elkaar ook. Dat, die, dat jij me erop eigenlijk mij wakker houdt. van je, ben, je bent er niet met het casten van een personage van kleurvriend. Uh, het, gaat er, het gaat erom dat er een generatie achter jou... Uh, ook aan het opstomen is. Ja. En, en die moet zorgen, de hekken uh, moeten weg. Ja. Uh, de drempels moeten weg. En uh, ja, dat, uh, daar heb ik wel een taak in te vervullen. Maar dan moet je me wel af en toe zo schudden. Ik maak je geen zorgen, dat doe ik graag. Oké, okay, heel goed. <lacht> Human. Human.